Door leerlingen actief met de lesstof bezig te laten zijn, blijft de stof beter hangen. Een greenscreen is daar een uitstekend middel voor. Zoek een geschikte afbeelding of film en sla deze op op de iPad. Start de app Greenscreen en tik op Create Project. Voeg met het onderste plusje de achtergrond toe. Stel de speelduur in. Dat heet in deze app Duration. Tik daarna op Done. Tik op het middelste plusje en kies voor Add the camera. Stel weer de duration in en tik op Done. Tik op Record video en begin met opnemen. Staat alles erop? Tik dan op het blauwe vierkantje om de opname te stoppen. Tik op Save. Sla de video op